teksten uit de heilige boeken bij het onderwerp de gunst van God. In een hindoeïstisch geschrift lezen we Het is beter om je eigen plicht te doen, ook al vervul je die onvolmaakt, dan om de plicht van iemand anders op je te nemen en die volmaakt te vervullen. Iedere inspanning gaat gepaard met fouten, zoals vuur gepaard gaat met rook. Men moet daarom zijn aangeboren activiteit niet opgeven, o zoon van Kunti, zelfs al is zulke activiteit vol onvolkomenheden. In een boeddhistisch geschrift lezen we Leid anderen niet door geweld, maar door deugdzaamheid en billijkheid. Hij die deugd en intelligentie bezit, die rechtvaardig is, de waarheid spreekt en doet wat zijn eigen bezigheid verlangt, hem zal de wereld eren. Indien een reiziger niemand ontmoet die zijn meerdere of zijn gelijke is, laat hem standvastig zijn en zijn eenzame reis vervolgen. Lang is de nacht voor hem die wakker ligt. Lang is een mijl voor hem die vermoeid is. Lang is het leven voor hem die de ware betekenis van religie niet kent. Eén dag in het leven van een mens die de hoogste waarheid ziet, is beter dan honderd jaar te leven zonder de hoogste waarheid te zien. In een geschrift van Zarathustra lezen wij: Twee machten maken zich breed in de kosmos. Tweelingen, zei zij, het goed en het kwaad. Zij manifesteren zich zowel in de natuur als in de geest. Tussen beide moet de mens een keuze doen. Die juist kiezen krijgen deel aan het goede. De dwazen komen om in hun eigen dwaasheid In een joods geschrift lezen we Er is een ijdel ding dat op aarde geschiet. Er zijn rechtvaardigen wie het vergaat naar de verdiensten der goddelozen en er zijn goddelozen wie het gaat naar de verdiensten de rechtvaardigen Voorzeker, dit alles nam ik ter harte en dit alles onderzocht ik, dat de rechtvaardigen en de wijzen met hun werken in Gods hand zijn, zowel liefde als haat. De mens weet niets van wat voor hem ligt. Alles is gelijk voor allen. Eenzelfde lot treft de rechtvaardige en de goddeloze de goede en de reine, als ook de onreine, hem die offert en hem die niet offert. In een christelijk geschrift lezen wij Toen vroegen de farizeeën en schriftgeleerden hem, Waarom wandelen uw discipelen niet naar de overlevering der ouden, maar eten zij met onreine handen hun brood. Maar hij zei tot hen, Terecht heeft Jesaja van u geprofiteerd, huigelaars, zoals geschreven staat. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. Te vergeefs, zij mij, omdat zij leringen leren die geboden van mensen zijn. Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen. En zo maakt gij het Woord Gods krachteloos. In een islamitisch geschrift lezen we: En hij vergeeft ook hen die zware zonde en losbandigheid mijden, ook hen die vergeven als ze woedend zijn. Ook hen, die gehoor geven aan hun schepper en het gebed verrichten. Ook hen, die beraadslagen met elkaar. Ook hen, die geven van wat wij hen gegeven hebben. Ook hen, die weerstand bieden wanneer hun onrecht wordt aangedaan. De vergelding van een slechte daad staat gelijk aan die daad. Hij houdt niet van vrede mensen. In een mystiek geschrift lezen wij Iedere ziel is mij een wereld. Alles wat deze bevat wordt zichtbaar als het licht van mijn ziel erop valt. Als ik andere mensen gelukkig maak, voel ik Gods welbehagen. Als ik dat verzuim, voel ik me laakbaar tegenover Hem. Niets is mij te goed of te slecht. Ik maak geen onderscheid tussen heilige en zondaar, want ik zie hoe het ene leven zich in alles openbaart.